Wat ik miste in de hulpverlening, dat was dat ze mij niet vertrouwden. De hulpverlening probeerde wel empathie te tonen, maar ja, ze zeiden dat, de, dat ze mijn probleem snapten. Maar ze begrepen het niet. Elke keer kreeg ik te horen dat het een fase was in mijn leven, de puberteit, Terwijl het achteraf niet zo bleek te zijn. In de hulpverlening werken wel goede mensen, alleen het probleem is eigenlijk wel een beetje dat ze niet allemaal weten hoe het is om hulp te krijgen. En daarom zou het goed zijn dat er meer uh, hulp wordt ingeschakeld van ervaringsdeskundigen. Want zij weten wel um, grotendeels wat er in jongeren omgaat, waardoor, um, ja, waardoor ze sneller het echte verhaal um, krijgen te horen van de jongeren en eerder vertrouwen winnen.